mensen leuk jullie kijken naar deze nieuwe video mijn naam is 45 morgen. en vandaag ga ik op pad met wim met de audi a6 met de nieuwe OOV striping uh, dus de dikkere striping zoals uh, ja, jullie zien ik vind hem wel gaaf staan eigenlijk heel veel mensen vinden het lelijk maar ik vind het wel vet dus bij deze shoutout naar luca uh, die had het mij uh, via via gegeven of ik had het via via gekregen uh, met luca en shoutout kreeg dus bij deze luca en shoutout naar jou je zult zelf wel weten wie het uh, wie ik bedoel. En uh, andere Luca's zullen nu helemaal blij zijn met een shout-out. Maar goed, het is eigenlijk naar de Luca die deze um, Audi A6 skin heeft gemaakt. Want de Audi A6 zelf is natuurlijk van ministerie van mods. Ik heb uh, ook Ultimate Backup toegevoegd. En wat is dat nou? Een uh, mod en een, of je ja, eigenlijk een script wat uh, of een plugin. Wat jullie waarschijnlijk al 500 miljoen miljard keer tegen mij hebben gezegd. Dat ik dat echt moet gaan gebruiken. En ik lees die comments wel, maar ik ben eigenwijs. Nu ging ik een paar dagen terug eens kijken van wat is dat nou eigenlijk? En toen dacht ik: van oh, dat is toch wel erg vet. Je kunt echt wel veel meer dingen zoals hier zie ik bijvoorbeeld: uh, hier ja, dit is al anders. Panic button: ik kan een vrouwelijke agent laten komen. Een female unit, mocht ik dus een vrouw willen fouilleren dat kunnen we dus vanaf nu zo doen. We kunnen ambulance vragen, we kunnen brandweer vragen. Um, we kunnen geloof ik ook een assistentie vragen bij een uh, verkeersstop Dan komen ze in ieder geval bij je staan. En dan gaan ze ook wachten totdat jij zegt van oké, okay, doe dit, doe dat. Je kunt zelfs, um, je kunt dan naar ze toe lopen en zeggen je mag wel vertrekken. Maar ze komen ook echt naar je toe en ze vragen wat ze willen hebben. Dus ik wist niet dat dat zo in elkaar zat. Um, dus ja, dat hebben we nu erin staan. Het is voor mij de eerste keer dat ik het ga gebruiken. Um, dus uh, voor jullie ook de eerste keer dat jullie het op mijn kanaal gaan zien. Misschien niet de eerste keer dat jullie de plugin in het algemeen zien. Maar mijn kanaal wel de eerste keer. En jullie gaan dus maar met mij mee moeten kijken hoe ik het uh, ga uh, doen. En hoe ik het ga gebruiken. Er zijn zeker nog uh, of tips zijn welkom. Want ik zal zeker nog dingen zeggen van hoe werkt dit, hoe werkt dat. Terwijl jullie waarschijnlijk thuis zitten van oh my god dat werkt zo. Doe het nou gewoon zo. Dus jullie komen er vanzelf wel achter. We gaan de straat op. Genoeg gepraat. We gaan meldingen pakken. En boefjes pakken. Ja, de snelweg is op. We gaan uh, zoals elke video met de uh, VP. Gaan wij mm, allerlei meldingen doen. Onder andere noodhulp en we gaan ook gewoon de snelweg op. Dus we houden een beetje bezig met noodhulpmeldingen, verkeersdelicten uh, en noem maar op. Dus van alles wat. Het is dus niet alleen verkeer en snelweg, we gaan gewoon ook meldingen meerijden die we krijgen. We hebben in Sandy Shores. Uh, Sandy Shores is wel ver. En gewoon eens wat controle doen van voertuigen kenteken van het voorste voertuig. En zo schuiven we steeds een baan op alleen de Audi is niet zo snel merk uh, dat is remmen ja <laughs> ergens ja ik zag het gebeuren maar het kan gewoon doen we gewoon ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken 4 0 india foxtail nou hier rijden geen boefjes 8, geloof 8, ik 0, hoor 10, Rijdt u alsjeblieft, Prio 2. We gaan eerst even kijken waar dat is. De rijdt hier een beste meneer. Scene in en die, um, ja, die is illegaal um, aan het streamen qua radiozender ofzo. En, en die rijdt blijkbaar rond. Dat zal in Amerika iets anders in elkaar zitten dan in Nederland denk ik. Of het wordt daar meer gedaan en het mag dat niet, ik weet het niet. Um, in ieder geval die rijdt rond met zijn busje of zijn auto en die gaan we eens kijken of we die kunnen aantreffen. Er zijn in ieder geval meldingen van gekomen. Hij rijdt hier wel ergens. Een busje zou het zijn. Zo te zien rijdt daarachter wel een busje. busje dat was hem. Ja, oh, een uh, satelliet op het dak. Oh, dat was hem, ja. Dan wil je de bocht niet te extreem nemen, maar dan, ja, ik hoop dat jullie mij snappen. Tot jullie dat ook wel eens gebeurt. En misschien reageert het stuur ook niet altijd top. Maar ik was ook niet echt aan het opletten. Maar even, ey, wachten. Oh, shit, die is naakt. Oké, okay, die is naakt. Oh, die heeft een vuurwapen geloof ik. Ja dat is een vuurwapen. Dat is een vuurwapen. Panic een Panicbitten. Ik wil die andere Panicbitten. Godver. Ja. Pot non de knetters. Eh uh, Ik wil... Het zijn er meerdere. Oh daar was hij kut. Oké, okay, als we hem nu niet... ...vinden dan gaan we dood. Die, ja. Hij loopt weer, hij loopt weer. Eén collega vraagt om een assistentie. Hij gaat instappen. Hé, hey, stoppen handen omhoog, naar buiten komen. Oké okay, die gaat er vandoor. Boys, uh, girls, hij gaat er vandoor. 1202 OC, we Handen omhoog. Uitstappen met je handen omhoog. Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten, als je dat maar begrijpt. Op je knieën. Let op de vuurlijnen collega's. nu wel onder oh, nee. Ik ga hem boeien. Niemand verder dan een busie. Je heb aangehouden. Zo. Uh ja. Uh, drive. Okay. Wat ga je doen? Oké, okay. kijk dit is nu zo'n voorbeeld. We hebben nu buddies. Nee, jij gaat niet instappen. Hallo, kom maar even normaal. Zitten gaan we je killen. Nou, als je zo, zo gaat buggen, dan kill ik je gewoon Zo. Um, ja, dit zijn mijn buddies. En die moet ik nu allemaal, geloof ik, face-to-face -face gaan dismissen. Um, of kan ik dat ook via hier doen? Ik zou zelfs een hond erbij kunnen vragen. Dat gaan we binnenkort ook eens doen. Misschien vandaag nog. Um, ja, weet je, nu kan ik bijvoorbeeld... Uh, dismiss. Maar ja dan gaat het een en ander fout Ze hebben niet allemaal de juiste uniformen aan uh, je, Ik merk alweer Je doet dis, uh, de, de panic niet voor je fun Want je moet nu iedereen gaan dismissen Ik hoor graag in de comments uh, Als jullie zeggen Je kunt via deze en deze knop uh, Of via deze optie Iedereen dismissen Maar ja, wat ik al zei Sommigen hebben een ambulance broek aan Sommigen hebben een uh, nice. dat nog aan andere hebben weer um, wel de nederlandse uniformen aan dus ja ik ben benieuwd hoe het gaat lopen een collega vraagt om een assistentie oh daar komt er nog uh, een, ja je bent een beetje laat maar, oh jij ja, hebt je een meisje, sorry grapje, niks aan de hand nee ik wil hier niet toe aan, ik wil een mooie Audi Zo, en zo verspil je vijf minuten aan iets wat echt in twee seconden komt. En we gaan ons voertuig fixen, want dat ziet er wat mooier uit. We gaan eens kijken wat we krijgen. Achtervolging van een motor. Dat is natuurlijk perfect voor ons. Rechts vrij... Ja dat is niet vrij. Het het hier, niks aan het eindje. Het groen licht dus we zouden door moeten kunnen rijden, dat kan gelukkig ook. Hij is ontsnapt, we gaan toch door blijven zoeken. Het groen licht dus wederom zouden we door moeten kunnen blijven rijden. En nu is het een, een ja, onbekend waar hij naartoe is. Hij kan hier naar links zijn gegaan, hij kan recht door zijn gegaan. We gaan er eens even vanuit dat hij recht door is gegaan. Oh ja, dat zag ik ook gebeuren. Ik zie de reacties al wel komen. Je hebt nu al 500 keer gezegd dat het zou gebeuren, maar waarom gebeurt het dan steeds? Ja, dat uh, ja, een hele goede. En daar kan ik geen antwoord op geven. Waar ik ook geen antwoord op kan geven is waar die motor is. En waar ik wel antwoord op kan geven is of we doorgaan of niet met zoeken. Maar dat gaan we niet. We gaan gewoon door met uh, surveilleren. Ja. Ik uh, hoor trouwens ook graag van jullie in de comments. Je kunt zelfs animal... Oh, wat kan. Wow. Dat kun je allemaal doen, je. Uh, ja. Er, staat echt, er komen steeds meer... Kijk, je kunt zelfs een, een spijkermat laten gaan. Je kunt een, een wegblokkade doen. Um, ja, groep backup. Dan zullen er meerdere collega's komen ofzo. Ik wil gewoon deze Audi even controleren. Nou, we gaan officieel vaststellen dat, er, uh, dat die motor is ontsnapt. Die Audi is niks aan de hand, die rijdt ook 1099. erg langzaam, die zal wel bang zijn omdat wij achter hem rijden. Een have... collega vraagt om een assistentie. zijn allemaal geen leuke Ik moet weer eens wat nieuwe meldingpacks dringen gooien, want dit is allemaal niks uh, wat ik nu heb. Ik zet hem even hier aan de kant en ik moet even iemand terug appen. Ik zet netjes mijn alarmlichten aan ik zou zelfs nog je aanzetten. Maar even dit appje sturen voor uh, half 4 en het is nu 10 voor half 4 dus. Uh... En daar zijn we weer en er kwam een motorrijder voorbij en ik hoorde hem gewoon in mijn headset zo zoef. En ik zag hem ook. En hij gaat er ook al vandoor want hij pakt daar wel een heel raar bochtje. Geen kentekenplaat, geen helm. Ik ruik alcohol bij maar dat is niet mooi. Goedendag. Hallo. We gaan van de zin meneer. Oké, okay. waar is je helm? Sorry, ik ben ik vergeten. Oké, okay, heb, oh, heb je drugs genomen? Uh, drugs genomen, ik ben niet verplicht om dat te antwoorden. Heb je uh, iets gedronken vandaag? Ja, wil je ook wat? Nee, dank je. Um, jij mag wel even voor mij blazen. Tevens, wat ik nu nog heb, is dat ik als ik op de B druk voor dat ultimate backup, dan krijg je dit. Dan krijg je twee menu's door elkaar. En ik zie niet goed welke twee menu's dat zijn. Dus ik hoop dat jullie dat wel zien. Uh, hij heeft in ieder geval te veel gedronken. Uh, Ctrl-O. <coughs> ik ga toch nog wel een sessie bij hem afnemen als ze toch bezig zijn. Dat is negatief. Oké. Okay. Dan mag jij afstappen, dan ben je bij deze aangehouden. En jij bent niet de antwoord verplicht. En je hebt ook recht op een raadsman. Uh, mag ik even omdraaien. Je gaat voor mijn eigen veiligheid en die van jouzelf. Wel even in de boeien. En nu moet ik zeggen, nu hoor ik sommigen in het echt dan zeggen je, ja, je, je bent niet onverplicht je bent recht op een raadsman uh, kun je die niet um, die, die kun je ten dan altijd bereiken ofzo, kun je die niet ver, uh, veroorloven dan krijg je er iets toegewezen Maar uh, let op, ja, zonde mevrouw dat is heel zonde uh, anderen zeggen weer uh, zeggen dat niet, die zeggen gewoon uh, je hebt recht op een raadsman dat zijn je eigen kosten dus hoe zit dat nou precies hebben ze nog steeds recht wacht even, op um, ...op een raadsman en kunnen ze niet voor veroorloven krijgen ze eentje van het ookbaar ministerie toegewezen? Of is dat tegenwoordig allemaal niet meer? Ik weet het eigenlijk niet uh, hoe dat nou precies zit. Ik heb mm, rare dingen, rare dingen, maar niks strafbaars. Ik ga een transportje voor jou vragen en dan uh, gaat jouw motor ook mee. Ik kan hier zien blijven staan. En wat ik zo zie is dat die het een man niet heeft kloppen. Kijk eens daar. Een nieuw transportbusje. Daar komt binnenkort ook een video mee. Die moet ik alleen nog maken. Samen met Heumot. Of uh, niet samen met Heumot. gemaakt de Heumot. Hello. En die ziet er wel uh, pretty badass uit. Als CI het zelf. Uh. Toch meneer? Dat is een schoon busje waar u het mag deur kunnen open nou nee, je gaat niet wachten sorry Oh, ja ja nou ja, dit kan alleen maar goed gaan oh, daar gaat de volgende verkeersovertraider al Mijn collega's zouden dit toch ook moeten hebben gezien? Hè? Ja kijk eens daar, kijk eens daar, wat doet hij allemaal? Oh. Ik weet niet wat hij allemaal is aan het doen. Is hij gestolen misschien? Of is hij dronken? In ieder geval levensgevaarlijk, dat zeg ik jullie allemaal. En dat weten jullie wel nog wel. Die We gaat er vandoor. On, um, Three, four, conference. Conference. Oh, die staat in Three, ladders gestoken. Seven, op. Uh, moest ik de B ingedrukt houden, hè? Nee, wel niet. He? de N wat was er weer alweer de B toch ja dit is dat menu zonder dat andere menu maar dat was ik gewoon de B ingedrukt houden als je nog de volgende wilde melden heel lang er gebeurt niks dan gaan we er maar alleen voor of kan ik misschien weer hier? Nee. Hier is iets qua werkzaamheden, maar dan gaan we maar tegen het te keren. Ja weet je, ik kan wel een oh, local patrol gaan vragen. Maar die gaat waarschijnlijk niet aansluiten bij de achtervolging. Waarom rijdt dat ding mij eruit? Dat is niet logisch. Het is ook niet logisch wat ik nu doe. En eigenlijk kun je er een speedboost op opzetten, maar neemt er gaat het een Audi A6 van de politie, 3.0, weet ik voor wat allemaal, hoeveel pk? Iets sneller is dan een SUV. We gaan een woonbuurt in, dat is ook niet helemaal lekker. Of een woonwijk moet ik zeggen. Hoge snelheden, zeker 130 km per uur. Zo. Kan ik die? Ja dat kan <laughs> Oké, okay, nee toch geen lifehack, toch geen act, toch geen lifehack. Ik wilde zeggen, als ik de ik op stop zet, stopt die auto ook. Maar dat is toch niet zo. Handen omhoog. Op je knieën zitten. Ja, nee toch niet. OC, achtervolging te voet komen jullie inmiddels wel al. Ja, daar kwam iets, daar kwam iets, daar kwam iets, daar kwam, kwam iets. Ja, lekker pik. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have een possible 480, on uh... Gewoon komen, het boeit me niks wat ik oproep. Gewoon komen staan blijven, staan blijven of je wordt getest. Je bent bij deze getest. Op de knietjes, daar komen de collega's al. down! Eenmaal aanleiding. Eh, eh, eh, eh, ja, ja. Kan je fouilleren. We hebben vandaag nog geen vrouw gehad. Jullie moeten mij nu alvast gaan, um, uh, of, ja, vergeven voor het feit dat ik zeker, oh, hij yeah, had pepper bij, dat ik zeker, binnen, in de, <coughs> ja, binnenkort, zal ik vast wel een keertje, bij ongeluk, een vrouw fouilleren. In plaats van een collega erbij uh, vragen. Uh, om dat te laten doen. Dus een vrouwelijke collega. En waarom nou? Omdat ik dat natuurlijk in die jaren niet gewend ben. Tot ik ook een vrouwelijke collega heb laten. Ja. Of tot ik die kan laten komen. Dus dat ben ik gewoon niet gewend. Ik kan wel gaan rennen. Nee, wacht, ik wilde zeggen. Ik kan wel gaan rennen. Maar mijn Audi staat er niet meer. Om maar zo te zien wel. Um, dus het kan wel eens zijn dat ik per ongeluk een collega uh, oproep. Of uh, tot ik per ongeluk zelf foyer omdat ik gewoon niet gewend ben tot je inmiddels ook collega's kunt oproepen. Trakel, takelwagen voor het gestolen voertuig. Wij stappen terug onze Audi in. En ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Uh, waarom zo kort? Zullen jullie denken misschien is hij ook best wel lang. Ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Um, het is namelijk zo dat ik zo meteen weg moet. Um, en ik heb deze week al redelijk weinig video's voor jullie geüpload. Uh, of ik heb eigenlijk niks klaarstaan en ik wil normaal op dinsdag uploaden, maar het is vandaag dinsdag dus dat gaat hem niet worden, voor mij als ik opneem dan um, ja, vervolgens uh, wil ik deze video op woensdag voor jullie dus online hebben maar dan moet ik wel nog heel snel editen, want ik moet zo ook vertrekken waar ik naartoe wil, dus uh, ja, tot de volgende video, wanneer dat is, ik heb echt geen idee dat kan donderdag, nou dat kan vrijdag zijn dat kan pas het weekend zijn, ik heb het gewoon super druk en dan moet ik prioriteiten stellen en dat is niet videos maken in ieder geval tot de volgende, doei!